Uh, dus ik ga een speciale video maken. We gaan namelijk een hele tour door vogelrok doen. Uh, wat nu zo vogelrok. Dit ga ik meer doen. Maar omdat dit de honderdste video is, gaan we natuurlijk waar? Nou, uh, daarheen. En mag... ik ga ook vertellen over Shirocco, Vogelrok, alle leuke feitjes die je wilt weten van Vogelron. Zien. En ik ga wat shots maken en er is een lamp kapot, die laat ik wel even zien. Ik ben even op die trap en blijkbaar is de lamp gerepareerd, dus ik kan het niet laten zien. Uh, het was je wel. als wij in een keer rennen tegen iemand gaan praten, is het een van de typere medewerker of Edie die tussen me video's in praten. Nou, we zitten in Vogelrok, hè? Ja. En uh, we zitten met Edi, want hun zijn mee. En dan gaan we. Ja. Hartstikke leuk, is-ie? Ik kan mijn camera niet omdraaien. boven ook een onride, maar dit wordt niet een originele onride. hopelijk zien jullie wat stay twee padamadem het is trouwens 4 uur dus daarom ook. Op een eiland terecht, waar dus die vogel en daar wil hij ei pakken. Daar gaat het eigenlijk een beetje over. Is wel, ik vind het wel een van de mooiste ingangen. Natuurlijk blijft Vater Morgana en uh, weet het, uh, Baron en die dingen ook wel mooi, maar dit is toch wel, het is niet goed. Het is alleen die vogel die is gewoon zo mega. Dat is gewoon heel mooi. Dus uh, ondertussen zitten mijn vrienden te verstoppen. Ik zie ze wel daar. Terwijl ze niet weten dat ze weg zijn. Oké, ik ga wel verder filmen, maar dan ga ik. Dan ga ik in. Uh, uh, Droomvlucht. Uh, waar gaan we nog meer? Ik ga even naar mijn vrienden. Dan ga ik even vragen waar ik in wil. Waar gaan we nog meer in? Nou, we gaan. Ik wil. Eigenlijk wil ik wel een van Festival toch? Die reizen heel lang. Echt ja, niet? Zo so, ja, die is lang. Wat? Pieter Daar gaan we niet in. Dat is vind ik, de vind ik een beetje mooi. Het is een beetje zo'n standaard baantje. Mag ik tuteren? Oké, okay, en uh, dat was het een momentje voor Edie, wat hij wil natuurlijk even, uh, even zijn emoties uittonen. Kunnen we Villa Volta kunnen we in? Ja, ja. maar dan was ik ook wat. die... Ja... nog nee, 50 minuten. En dan gaan we ook voor Droomvlucht. Hier wordt het pop-up sprookje gemaakt. Het lijkt net tegen maar het is Alice in Wonderland. ze gaat hier wat uh, in douwen. Heb ik ook al een keer wat gedaan. Maar met die? Heel mooie dingen kunnen eruit Maar hier is de 1 euro, de vorige was 2 euro. Vond ik echt erg. En nu? Ja, maar die is dus veranderd blijkbaar. Ik heb vast wel Doe je nou? Dus ze gaat er een muntje in douwen. Een muntje. Ben je nou oplicht? <laughs> er komt niks uit. Wat? Komt niks uit. Nee. Nee. Ik voel me echt opgelicht, weet je dat? Er komt niks uit. Nee, ik nee. zeg. What the fuck? Komt er weer Hier. Oh. Jongens, niemand! Niemand hier halen! niemand wordt op hier opgelicht! naar de medewerker! Ja, dat ga, ga ik, ik doen nog Nou, die kan niet! We hebben zojuist een medewerker gehaald. En komt daar een medewerker volgens mij heen. En ik krijg er nog een smintje! Ze laten hem opnieuw afspelen. Dat doet ze nu. hopelijk komt hij er dit keer wel uit. Ik zit helemaal. nog. Ja, dat kan wel kan. Ze hebben nu een paar keer naar één. Twee keertjes opnieuw. Het is niet, ja. op start, zeg Maar het komt nog steeds. Alles voor uit. 1 euro, hè? Ja, alles voor één euro. Ja. Ja, nou, het is ik, best goed opgelicht. Hé! Jij komt! Hé! Hey. Dat is grappig. Nou, daar hebben we tenminste een eigen. Nou, we hebben ernaar, joh. Ja, we ja. hebben ernaar. Ja, ja. dankjewel. Dank nou, kijk wat erin zit. Ik wil kijken. Dan nou, jij, jongens. Nou, half 3, 2, in actie. Slecht wel. Slecht even. Jij bent al het filmen, hè? Dat weet ik. Leuk. Oh, wat zit erin? Oh, oei. Oei. Oei. Oei. oei. oei. Wauw! Hé, hey, die o. heb ik! Dat is mijn eerste! Die had ik ook als eerst. Hé! Hey. Die is wel leuk. Deze is erg leuk. Laat eens goed zien aan de kijken. Wacht, wow, je zet hem even wat scherp. Mooi, ja, even een half uurtje later! En we hebben dat. Nice. nou? En hey, jij hebt gezegd dat je hem mocht filmen. Ik wil <middels> Als hij dan weer niet werkt, hè, dan moet ik boos. Want ik ga het nu ook proberen. Nee, voor de zekerheid. Ja. Wang, ik heb. Ja. En die moeten filmen. Ja. Ah, je bent. Yeah. Nee. Zeg dat je ook twee keer 50 euro erin kan pleuren. Dan doe ik dat. We ben, zijn benieuwd. Oeh, nu ben ik mijn eindjes, eindjes open. Zal die kapot zijn? Heb <laughs> oh, je niet over nagedacht? Nou. Oh, deze heb ik al. <laughs> heb je die al? Ja, Nee. We gaan het nog een keer proberen. We ziet hier echt. Ziet kloten. echt kloten? Ziet ze kloten? Nou, ik ga jou weer filmen, Lisa. Met jouw telefoon. En, en dan werkt het bij jou natuurlijk weer eens niet. Lisa filmt met haar telefoon. Dat is. Nou, ook wel eens een keertje met Jossie camera. Ja, maar die is Lijf, nooit dus online. Niet, niet ik, wil, ik wil jou filmen, hè? Ik wil jou filmen. Oh. oh. Hij moet hij moet bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij. mij. Mijn film. O, mijn balletje zet ons kruisje in Nou, kom maar. Gaan het nog een keer hoor. Daar ben je weer. Oh, daar ben je weer! Nu begin ik het een beetje zat te raken. We hebben nu al drie keer oh nee, op één dag. We hebben nu al drie keer op één dag gedaan. Oh! Tjoepapimoniagno. Die zes bekken van de duwen. Dat is echt sneu, hè? Nu mag je ook wel even zitten. Dat ziet er heel raar uit. Ja. Ik kijk gelijk kijk hier door dit raam. En dan zie ik dit. man. dit kan toch niet? Dit kan echt niet. Als ik hier ben ben ik En dan moet je dus niet verberen. Want als ik hier afflikkerd ben ik Letterlijk hoe hoog het is. Bij het, bij het editen ben ik vergeten of koor aan mijn krachten dat ik vergeten was het outro op te nemen. Kijk, ik ben nu aan het editen. Uh, dus um, dat hier het outro. Vonden jullie deze video leuk? Tot dusver iedereen. En dan zeg ik even nog weer tot de volgende video.